Het eerste wat ik doe als ik op werk ben, kijk ik in mijn iPad uh, wat voor taak ik heb. En uh, zodra ik dat weet, dan uh, loop ik naar mijn positie toe. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het inchecken van passagiers bij de incheckbalies. Maar ook uh, het assisteren bij de gate uh, wanneer er een vlucht uh, vertrekt. Dan begin ik bijvoorbeeld met het instappen van passagiers, het controleren van documenten. Maar ik kan bijvoorbeeld ook sea changes doen als passagiers daar behoefte aan hebben. En het kan ook zijn dat ik wel eens naar een transferbalie moet en dan heb je vaak met passagiers te maken die een vlucht hebben gemist of uh, omgeboekt moeten worden. Word jij mijn nieuwe collega!